Oké, okay, nou, het probleem bij lippen is als mensen zich gaan storen, als ze ze het niet hebben. Dus uh, je ziet het, uh, dat betekent gewoon, mensen willen vaak wat vollere lippen. Uh, en uh, ja, dat, uh, en als ze die niet hebben, dan kunnen ze zich daar aan storen en dan komen ze eventueel bij mij. Het is heel belangrijk weer om te realiseren is dat lippen, dat je dat je alles kan inspuiten in de lippen, maar het is dan even de vraag of het mooi wordt. Nou, er zijn een aantal uh, fillers die heel zacht zijn en die geven een mooi plumping effect. Uh, maar er zijn ook, uh, Maar als je bijvoorbeeld van een heel dun streepje naar een ja een dik, hè, een, uh, hoe zou ik het zo zeggen naar een, ja, een Kim Kardashian lip wil hebben, dan ga je met die dunnere fillers uh, ja dat schiet gewoon niet op. Dus dan heb je vaak een wat dikker middel nodig en dat is, ik vind dan een mooi alternatief bijvoorbeeld een Princess Volume. Belangrijk ook is is dat als je is ook de dosering van hoe je dat moet uh, inzetten. Het feit is is lippen hangt erg nauw. Het kleinste verdikkingje is dan al storend. Dus dan wil je ook iets wat heel goed gedoseerd kan worden. En ik vind dat met de TOCO-producten die een klein pomp met een klein pompje gedoseerd kunnen worden, heb je dat dus wel. En dat is prettig. Uh, je moet realiseren dus dat bij lippen dat je dat zachtjes moet opbouwen. Dus als mensen komen, dan uh, ze hebben ze een klein een beetje lip en dan zeggen ze van ja, ik wil dit dan moeten ze, uh, ja, uh, dan willen ze gewoon, ja, ik noem het weer uh, zo'n zo Kylie Jenner lip, uh, dat je dat niet vaak in één keer helemaal kan doen. Dat is heel logisch. Als je een, uh, dat middel wordt ingespoten, en als je dan nog meer inspuit, dan drukt dat tot het andere weg. Dus wat je vaak nodig hebt, is dat er toch ook een klein beetje collageen moet worden gemaakt, om dan eigenlijk wat meer, uh, ja, wat meer structuur te maken te krijgen. Uh, als je het desondanks maar een klein beetje wil of gewoon een klein accent, dan is dat prima in één behandeling nodig. Maar dat is weer iets wat ik in een persoonlijk consult echt met je kan bespreken.